Steeds meer werknemers ervaren gevoelens van emotionele uitputting. Dat aantal stijgt en steeds sneller. Hoe komt dat nou? Hoe kunnen we voorkomen dat dat doorgaat en we straks allemaal met een burn-out thuis zitten? Ik ben Marjolein Jonker en ik heb een dagboekonderzoek gedaan naar workplace telepressure, werkgerelateerd ICT gebruik, emotionele uitputting en de rol van werk-familie Ik denk met alle digitale middelen die we hebben dat we heel snel geneigd zijn om even onze telefoon te pakken. Dat is iets wat ik zelf wel eens ervaar, wat ik ook om mij heen zie gebeuren. Workplace telepressure, de druk, het gevoel dat je moet reageren op berichten die binnenkomen, iets wat je moet, heeft negatieve gevolgen voor het welzijn, gecontroleerde motivatie noemen. We dat ook wel. Ik ben er toen verder in gedoken. Daaruit bleek dat voorheen in onderzoek een hele globale meting werd gebruikt. Hoe zit dat nou op dagniveau en is er dan wel een relatie? Uit het onderzoek kwam naar voren dat telepressure bevorderend bleek voor emotionele uitputting, maar dat die relatie liep via dat dagelijks ICT-gebruik na werktijd. Dat betekende dus dat die telepressure alleen schadelijk lijkt voor het welzijn op het moment dat er ook echt aan toegegeven wordt. Ja, je privésituatie speelt natuurlijk ook een hele belangrijke rol. Daarom heb ik ook de factor werk-familieschuld meegenomen in mijn onderzoek. Je hebt bepaalde normen over hoe jij denkt dat het eigenlijk zou moeten en je gedrag. Op het moment dat jij tegen jouw eigen normen ingaat, zul je die schuldgevoelens dus ervaren. Op dagen dat werknemers meer schuld ervoeren, rapporteerden zij ook meer emotionele uitputting. Ik denk dat het heel belangrijk is dat organisaties werknemers wil helpen om met die telepressure om te gaan. Bijvoorbeeld door ze aparte toestellen te geven voor werk en privé. En daarnaast is het ook mogelijk om leidinggevende te trainen in autonomie ondersteunende gedragingen. En laten we ons bewust zijn van de schadelijke gevolgen die telepressure kan hebben. En laten we daar met z'n allen rekening mee houden. En ook bij onszelf nagaan wat vind ik nou echt belangrijk? Als je dat weet van jezelf, dan kun je daar ook bewust naar gaan handelen.